Geld. Geld lijkt nou zo'n vaststaand iets, maar is dat eigenlijk wel zo? Wat gaat de toekomst zijn van geld? Dat onderzoekt Toekomstvisies Utrecht samen met Twan van de Utrechtse Euro. De Utrechtse Euro is een netwerk waarin lokale vernieuwende bedrijven elkaar betalen met deze nieuwe digitale munt. En het idee achter de Utrechtse Euro is dat hij een bepaalde tijd in Utrecht moet blijven circuleren. Geld komt binnen in de lokale economie en geld vertrekt uit de lokale economie. Als geld binnenkomt en maar na één stap direct uit de lokale economie is, dan is dat zonde omdat het maar één ondernemer dient. Als het geld dat binnenkomt, nou eens van hand tot hand gaat en bij een Rio, Bio, Rio de Bio terechtkomt, bij een broei terechtkomt, bij een werfsheep terechtkomt, bij een koffieleuter terechtkomt, dan dient het veel meer ondernemers binnen die lokale economie. En op deze manier weten we de, ja, de Utrechtse lokale economie te stimuleren. In tijden van een uh, economische dip komt er minder geld in, in omloop, geld wordt wat schaarser. Op dat moment gaan de kleine bedrijven uh, als eerste failliet. Of op het moment dat we deze kleine bedrijven verbinden in een netwerk... en hen onderling laten betalen met een circulaire munt, versterken wij hen. En dit, dit, is, ja, dit is het voordeel van een lokale munt. Wat is geld? Uh, hoe komt geld in omloop? Waar komt geld vandaan? Het zou mooi zijn als, als, we, als mensen weer begrijpen wat geld is... en dat je daardoor ook bewust keuzes kunt maken van wat je met je geld wilt doen. Ik, ik zou geld uh, lekker simpel houden. Je weet dat je met, met jouw geld maak je een bepaalde keuze Dus waar je jouw geld uitgeeft, uh, ja, geef hem vooral lekker uit bij een lokale ondernemer die het ook weer lokaal uitgeeft, die de lokale economie stimuleert. Ja, hoe meer mensen dat doen, hoe sterker je eigenlijk je eigen buurt maakt of je eigen stad of regio.